Als leidinggevende heb je te maken met een veranderende organisatie. Die verandering in de organisatie heeft rechtstreeks gevolgen voor jouw medewerkers. De nieuwe organisatie kent nieuwe kernwaarden en als leidinggevende moet je voorbeeldgedrag vertonen om die kernwaarden daadwerkelijk te laten zien in jouw dagelijkse gedrag. Pas op dat moment gaan medewerkers nadenken over hun eigen verandering. Ze mogen nadenken of ze mee willen met deze verandering en of het bij hun past en bij de zin van hun leven. Pas op het moment dat zij die keuze maken, is er geen spanning meer tussen hun eigen waarde en de waarde van de organisatie en kunnen ze zich gaan ontwikkelen in gedrag, zodat ze weer een optimaal functionerende medewerker binnen de nieuwe organisatie worden.